Wij kijken eigenlijk naar een organisatie alsof het mensen zijn. Dan gaan mensen zich connecten en echt verbinden op een emotionele manier met je merk. Wij gebruiken dan de theorie van Laurens, dat zijn dan vier uh, drijfveren. En die kijkt eigenlijk waar haalt de mensen meest basale en intrinsieke motivatie vandaan Je verlangt, zeker in deze jachtige tijden, verlangen we allemaal naar een stukje rust en ontspanning. Mm. En daar speelt zo'n merk heel slim op in. Als mensen weten wat ze aan je hebben, dan uh, heb je ook een bepaalde voorspelbaarheid als merk. En, en ook een bepaalde betrouwbaarheid. En dat is weer heel prettig. Hoe meer energie je uitstraalt, volgens mij hoe meer je ook weer aantrekt. Kan je zelf ook tekort doen door niet je optimale en het beste van jezelf te laten zien. Ik pleit er heel erg voor om gewoon op een wat meer coöperatieve wijze na te gaan denken. En een onderneming niet te zien als een vehikel om zo snel mogelijk zelf rijk te worden. Maar gewoon echt als een vehikel om maatschappelijke waarden te creëren. En die, uh, die belangen ook naast elkaar af te wegen. Dat eigenlijk alle corporates tegen ons zeggen we gaan hier niet mee stoppen. We willen het of in huis halen of we willen een locatie hebben waar een televisieachtige setting gemaakt kan worden. Wat ons betreft is het altijd live. Dus je moet zorgen dat de kwaliteit van je content van je sprekers zo, van, zo fantastisch is dat je dat ook live durft te doen. Er moet heel veel interactie in een uitzending zitten. De belangrijkste voorwaarde is dat je ook daadwerkelijk iets gaat doen als bedrijf met de uitkomst van, de, van je uitzending. De dimensie die wij interessant vinden is wat de return of investment op dat evenement is.